Via admin.microsoft.com kun je de licenties die je hebt toegewezen aan een persoon veranderen. Als ik op actieve gebruikers klik en bij bijvoorbeeld Jan James uh, de optie productlicenties beheren klik, kan ik zijn office licentie inwisselen voor een andere licentie, bijvoorbeeld een goedkoper of duurder pakket. In dit geval heeft Jan het business pakket, maar als ik op business premium klik en dat toewijs, dan krijgt hij nu toegang tot de hele office suite. Nou, en op deze manier kun je dus licenties aanpassen per persoon binnen Office.